Meneer Jan van Bekhoven, hoe oud was u toen de oorlog begon? Twaalf jaar. En waar woonde u? In de Stationstraat en acht. En u zat nog op school? Op de lagere school. Dan. Welke school was dat? Dat was de sint josephs in de nicolaas straat um... Daar heb ik twee jaar gezeten, toen is die school dan pas begonnen. De oorlog begint op 10 mei 1940. Uh, wat merkt u daar als eerste van? Nou, ik uh, 1 mei, dat was al van tevoren, dat wisten we helemaal niet, die oorlog zou beginnen. 1 mei, hebben ze mijn vader naar die kostschool gestuurd. Daar zou ik dus bakker leren, banketbakker en kok. Waar was die kostschool? Dat was in Voorhout. En in Voorhout was... Uh, een bischopelijke nijverheidsschool heette dat. En uh, er waren broeders. En daar uh, was kort bij Leiden. Hmm. En, ja. Dus toen de oorlog uitbrak, toen zat u niet in Oostenrijk? Nee, 10 ik zat niet, nee, niet in Oostenrijk. Nee. Wat merkte u daar in Leiden van? Helemaal niks, eerlijk gezegd. Nee. Want ik moet u eigenlijk vertellen: 1 mei ging ik naar de kostschool. En 10 mei brak de oorlog uit. Mm -hmm. Nou, en uh, ik ben daar drie maanden gebleven. Want vroeger kwam nou kom ik tegenwoordig iedere week thuis, maar uh, ik, ondanks dat de oorlog was toen, in 10 mei brak de oorlog uit. En toen kon er meer de boerderij komen, die was ook gebombardeerd. Dus ik bleef daar gewoon drie maanden in Voorhoud. En u kwam regelmatig, toen dat weer mogelijk was, kwam u regelmatig weer naar Oostenrijk. Nee. <laughs> om de drie maanden. Ja, ja, okay. Dus ik kan maar zeggen in augustus uh, vier weken en mijn kerstmis twee weken en mijn paas en verder niks. Hoe trof u Oostenrijk aan in, tijdens het begin van de oorlog? Nou, uh, niks, uh, niks opvallends. Nee. nee alleen dus uh, ja, thuis heb ik meegemaakt natuurlijk met de bonden en zo. Hè. Broodbonnen en zo, hij moest hier dan avond de bonnen plakken. Voor banket en zo. Hè. Maar verder hebben we niks van gemerkt. Ja. Terwijl we hadden genoeg te eten en te drinken. Um, Alleen ook uh, hadden we bij ons thuis ook, uh, dat ze klompen aan hadden. Hè. Of dat nou de bode was of van de armoede, weet ik dus ook niet natuurlijk, maar er waren wel klompen. Die hadden jullie voor de oorlog niet uh, gedragen? Nee, nooit. <laughs> nee. nee, dat was Nee, dat was dan in de mode, of ja, dat vonden ze leuk. Ja, ja. maar... um, ho Hoorden u uw ouders praten over de oorlog, als u thuis nee. kwam? Helemaal niet. Ja, alleen het enige was dat wij uh, hier op Bos Ven, daar zaten de Duitse hoor. Uh, en daar leverden wij dan gebakjes, ja, Bossevel was gewoon een klant, dus ja wij brachten daar gewoon gebakjes voor weer. de die Duitsers het allemaal ophouden, konden wij natuurlijk ook niks aan doen. Nee. En hielp u daarbij, hielp uh, u mee? <tie> boodschappen doen, hè? Ja. Dus uh, En die Duitsers, die, die dingen daar in ontvangst namen, waren die vriendelijk? Nou, daar hebben we geen moeite mee, dat was gewoon de kok in de keuken. Wij hebben die Duits zagen wij nooit, hè. Nee. Waar je eerlijk gezegd hebt, daar nooit geen moeite mee gehad. Hmm. Um, de Duitsers hier en de Oostenrijkse bevolking, wat, wat weet u daar nog van? Hoe ging dat met elkaar om? Nou, ik dacht in die goed uh, met elkaar omgingen. Ik kan me wel herinneren bij ons, er was er ook een van Bos en ven en Die kwam bij ons dan ja, iedere week, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat was dan, zeggen wij, een goeie, een Duitse, want die had een handel aan de oorlog en zo, en die kwam bij ons wat buurten en zo. Nou, en die gingen we naar huis en zo, of naar Bossovren, maar dat was dan een, een, een goeie, zullen we maar zeggen, want die mensen, die hadden een beetje administratie hier, verder, die die mensen nooit geschoten of zo, hè. Jan, hier, hier was de weer, weermacht. Uh, Commando, of weet ik hoe dat heette. Ja, dat dus was, was een zogenaamde meen, goede ja. Duitser, die kwam ja, bij die jullie waren, op... uh, Die mensen deed eigenlijk niemand kwaad, hè. Hmm. Die kwam en... bij jullie op bezoek? Ja, die was, uh, ik kreeg bij ons koffie en dat was best wel leuk en aardig. Ja, ja. Maar geen flauwe, veilige flauwekul en zo, hè. Maar op een gegeven moment dan gaan de Duitsers de jonge mannen dwingen om naar Duitsland te gaan, hè. <lacht> ik denk dat toen de, de verhoudingen wat, wat, wat grimmiger werden. Nee, ja, dat is ook een, na, een nadermoning, vroeger zei je vader en moeder niet veel, hè? ze maakten niet wijzer dan dat jou was. Dus uh, die verhouding van uh, die jongens allemaal naar Duitsland moesten, daar weet ik eigenlijk niks van. Want ik had toen toch ook de leeftijd van 17, 18, ja. hè? maar ik heb nooit niks van gemerkt. Ik is, was is het... uh, persoonlijk onmisbaar. Oh, er is op een gegeven moment toch wel een brief op de deurmat gekomen. waarin stond <coughs> Sorry, dat u naar Duitsland moet? Nee, nooit. Nooit? Omdat u zegt, ik was onmisbaar. Hè? Dus had u een onmisbaarheidsverklaring? Ja, maar dat was eigenlijk van latere zorg. Ja, dat is iets van na de oorlog eigenlijk. Hè? Want uh, uh, toen moesten we naar uh, Indië. Maar ja, dat is allemaal na de oorlog pas geweest. En, en mijn vader, uh, ja, die had het dat ik daar in die bakkerij bleef. Dus toen was je, uh, was je toevallig in behandeling bij een specialist. En toen was, je een, uh, was ik persoonlijk onmisbaar. Dan moest ik daar het bedrijf leiden. Maar ja... En toen, uh, ja... Ja, dat is al van na de oorlog wat ik nou wil zeggen, maar dat is niks. Ken... <coughs> waren er veel mensen die, uh, die samenwerkten met de Duitsers, anders dan wat u deed met uh, Bos en Ven? Ja. Nee. nee. Die kenden u niet? Die kenden eigenlijk niet. Zeggen voor ze niks. Het ja. uh, waren allemaal goede mensen, die waren ouders, maar die zijn niet veel. Ja. Die maakten u niet wijzer dan dat. Uh... Ja. En, ja. en het verzet in Oostenrijk? Ja, de verzet hebben wel, we hebben wel meegemaakt, natuurlijk. Van, uh, er kwamen iedere dag met uh, Gert van der Linden, die onder. Uh, die, uh, noemen ze die? Die, uh, die verzetstrijders. Toen zaten hier die militairen, die uh, vliegeniers hier op de Campina. Hè, en die kwamen dan bij ons brood halen. En als uh, nou. Uh, ja. Kwamen die vliegeniers zelf brood halen? Nee, die vliegeniers, die verzet, verzetsmensen met boldenwagen, hè? En dan krijgen ze bij ons uh, brood of ja of ze betalen, dat weet je natuurlijk allemaal niet. Liepen jullie daar niet een heleboel risico mee? Nee? Liepen jullie daar geen risico mee? Geen? Ik bedoel, als de Duitsers daarachter waren gekomen, dan uh, dat ja, was dan het wel niet wel zo best geweest voor jullie, ja, denk ja, ik. Ja, maar we hebben we nooit bij gestaan. Die mensen kwamen gewoon bij ons achterom. En die laten brood in een bal, en karren reizen weer weg. Daar hebben we nooit bij gestaan. Ze hebben bij ons thuis ook niet aan. Ze hadden ze het natuurlijk niet gedaan. Want we hadden thuis. Uh, twaalf kinderen, dus dat was een heel verantwoording. Maar ik, ik denk dat in het algemeen Oostenrijk best meegevallen is met die Duitsers. Ja, Niet dat het allemaal zo'n aardige leuke mensen waren, maar wij hebben er eigenlijk ja, nooit geen nadelige gevolgen van gehad. Gerrit van der Linde, de verzetsstrijder waar u het net over heeft, ja? vertelde die wel eens iets over wat ze als verzet uh, deden hier? Nee, nooit ik zei net, vroeger maak ze niet wijzen tegen waard. En dat was misschien heel verstandig, dan kon ik niks doorvertellen of kon ik ook niks. Ja, wij waren vroeger al nozeler, tegenwoordig allemaal. Ja. <coughs> De oorlogsgeweld hè? in Oosterwijk, hebt u daar veel van gemerkt? Nee, alleen die ja Toen was ik dus thuis. Want je uh, schooljaar ging maar tot mei. En die kwam uiteraard. uiteraard, zei mijn vader. Hmm. Blijf nou maar thuis, want het is nou toch nergens niks. Nou, dus ik ben in mei 43, ben ik in die bakkerij gekomen. En ik ben met nooit meer weg geweest. Dus ja, nou heb ik er nooit geen ongemak van gehad. Maar het is natuurlijk wel zo. En uh, ja, ik heb eigenlijk nooit niks meegemaakt, alleen die munitietrein. Ja. Waar was u toen die munitietrein ontplofte? Dat was ook in de bakkerij. En dat was bij ons achter de plaats daar dus. Toen zagen wij die vliegtuigen overkomen. En even daarna klapt die trein uit elkaar he. Wij konden achter de plaats daar bij ons dus, daar in de, hier dus tegenover. Kon daar maar mooi bekijken. Of mooi bekijken, zo mooi was het natuurlijk niet. Maar wij zagen heel die trein ontploffen. Maar wij zaten niet in het, het schootsveld zal ik maar zeggen, hè? de lint en zo, de zwanen en zo, dat was veel erger. Maar wij, bij ons was ook allemaal wel kapot en zo. En bij ons lag er achter in de tuin ook allemaal wel uh, ja, een hoop schroot en zo. Maar er is verder niks gebeurd en er zal wel een raam kapot zijn gegaan of een deur. Maar wij zaten niet in de niet in de gevarenzone. Hoe lang heeft dat geduurd, dat beschieten van die trein? Nou, dat begon zoiets om een uur of half twaalf. En uh, nou, niet lang, denk ik, een half uur. Hmm. Niet zo lang. Want ja, op een gegeven moment kon die trein, ja, en dat was zo afgelopen. hè. Ja. Bent u toen, uh, <coughs> toen, dat, uh, toen die beschieting voorbij was, hè, bent u toen bezig kijken? Ja, bezig kijken, ja. ja. Maar we zagen wel dat heel de spoorlaan in brand stonden en zo. Hè. Ja. Die fabrieken en zo van Paaimans. En je druk van van van de Bogaard en zo. En dan zijn we buiten. <coughs> maar in eerste instantie <coughs> konden we al buiten kijken bij ons op de plaats. Hè. Hmm. Wij konden al de hele achterkant van de spoorlaan zien hè. en van de lint. Wij stonden daar best goed. Hebben ze naar de rand wat buiten, daar nou wisten gaan kijken, ook op de spoorlaan en op de lint en zo, hè. Was u niet bang? Nee. <laughs> nee, want, uh, ja, ik zeg, we hebben het eigenlijk goed afgebracht. We hebben eigenlijk nooit, als ze nou uh, bij ons gewonden waren, gevallen of iets bijzonders meegemaakt hebben. Bij ons thuis hebben ze geboft dat wij, uh, ja, eigenlijk de goede leeftijd hadden. We waren te jong voor... Uh, ja, voor, uh, voor arbeidsinzet of iets of iets maar zeggen. En uh, de Champions hebben ze ook nooit geen uh, moeite gehad. Ze zijn uh, braaf opgevoed. Nog te zien. Uh, een heel bekende Oostenrijker tijdens de oorlog was Arnold Meijer. Ja. Uh, wat weet u over Arnold Meijer en, uh, en zijn zwarte front? Het zwarte front, ja. Nou, dat weet je ja, van. Uh, ja, dat was dan. Je uh, heulde met de Duitsers, dus niet, dacht ik. Hè. Ja, daar verder. Uh, ja, daar kan ik eigenlijk geen kwaad woord over zeggen, want wij vonden het best een sympathieke man. Om maar eens iets te zeggen, ja, we sympathiek <laughs> te zeggen. Want een vrouw die, die woonde daar, uh, die, hij, zat, hij woonde op de. Uh, Roze. Uh, in het Oostschatse dijkje, in een bungalow. Nou, die had van ons brood en zo. En uh, dan ging mevrouw daar uh, geld halen en zo. Maar we, ik kan er geen kwaadpoort over zingen. Maar ja, hij, uh, hij heulde echt met de Duitsers, Ja, nee? Ja, daar wel, ja. En vond iedereen in Oostenrijk hem wel sympathiek? M wij? Oostenrijk in het algemeen. Hem? Ja. Nou, dat niet op de voorgrond, dacht ik. Dat kan ik niet zeggen, nee. Hmm. Ik, ik zeg, dat gaan we mijn eigen uitdoen. Vond hem best sympathiek, was best aardig en zo. Hè. Een echte heer in het verkeer, zullen ik maar zeggen. Hè. Maar uh, nou, uh, ik kan daar niet over oordelen van alle mensen die hem vinden. Hmm. We zullen best bij hem die hem moesten natuurlijk. Hmm. Die iets meegemaakt hebben van de Duitsers. Ik zeg, heb je ons is een, na een nadeel? Hè. Maar je hebt nooit niks meegemaakt, hè? Allemaal zeggen, als jij uh, een zoon of een dochter, iets van die Duitsers uh, op een of andere manier uh, yeah, meegemaakt had, dan ga je er overal uh, anders over denken, hè? Maar wij, uh, ja, ik zou niet weten. Uh, een had, <laughs> ja, ik ga er ook niks aan doen. <laughs> De oorlog is er in het algemeen gesproken een periode van veel ellende en verdriet, en verlies. Uh, en dat wordt meegemaakt, allemaal hè, de, hongers, de hongerwinter en zo. En uh, armoe. Ja, maar niet in Oostenrijk. Hongerwinter. Nee, in Oostenrijk niet. Nee. Uh, maar daar hebben we allemaal bijgehouden, natuurlijk. We ja. hebben allemaal meegemaakt en zo. Hè. Nou, maar. Er was veel ellende, maar waren er ook leuke dingen? In de oorlog? Ja. Ja. Ja. Iets waarvan ja. ja, zeggen, ja leuk, dat he? kan alleen maar in de oorlog gebeuren en dat vond ik leuk. Omdat de oorlog was, ja, dat ja, was leuk. Ik wil maar zeggen, we hebben achter de plaats daar. Ik ging mijn loopgraven maken. We had toch niets te doen en dan maakten we een flinke romp en deden we dan uh, oude deuren en uh, bloemzakken overheen leggen en dat was dan de schuilkelder maar dat was natuurlijk helemaal niks maar dat was wel iets te doen te hebben Waarom maar ging wel je wel je... leuke dingen ja dansen mochten niet ik heb ook pech gehad natuurlijk hè, op die school dat was de bedoeling dat we Frans, Duits en Engels leerden hè. maar die broeders ze moesten wel die Duitsers uh, moesten Duits leren die broeders nou, dat deed ze dus niet. Het gevolg is dat we niks geleerd hebben. Dus geen Duits, geen Frans, geen Engels. En dat vind ik een handicap. Daar kon die broeders niks aan doen, natuurlijk. Maar omdat dat, ze, dat omdat dat ze, ze, ze, ze jullie geen Duits wilden leren, mochten ze het. jullie ook geen Frans en Engels uh, leren? Ja, nee, ook niet. Ook in, dan deed ze niks. Nee. Dus daar uh, waren broers. zeg ik het even, over kortscholen. Dus uh, ze moest, die Duitsers die eigenlijk gezegd: je moet Duits leren, die leerlingen. Hè? Nou, ja, deze, ja, de, de, de, maar dan ook Frans en Engels, en dat mochten ze dus niet. Ze mochten natuurlijk geen Engels leren, enkel Duits, nou, dan hebben ze niks geleerd. Um, de bevrijding, hè? die hebt u hier in Oostenwijk meegemaakt. Ja. Hoe ging dat? Nou, uh, op, op een gegeven moment, dat was ergens in oktober, dacht ik, en toen zeiden ze: de Schotten komen eraan. Ik dacht dat ze dat schotten waren, dan gingen wij hier op de hoek kijken. Hè. En dan kwamen achter op de, boom. de op de hoek van de station. Ja, ja, dus de uh, stationstraat, dus dorpstraat. Nou, dan stonden wij daar op staat, midden op straat te kijken. Hè. En uh, daar kwamen die schot, dacht ik dat het waren, achter de boom al met een geweer. En allemaal uh, als ze één Duitser overgestoken had, ja, dan hadden ze ook ons dood, doodgeschoten. Maar toen hebben ze ons weggejaagd, dat was volgens mijn uh, bolsjes. En er was van gehoord of niet. Ja, fijn, die, uh, die had ik een of andere leiding van, een of ander. En die hebben gezegd: naar huis. En zo, uh, dat is eigenlijk het een zo we meegemaakt hebben. Hmm. Het oh ja, ik te... wil ook nog wel zeggen: de, de Krusje krijgsgevangenen, die zat hier op Katrienberg. Die, die hebben daar die munitie allemaal aangelegd hè, in de oorlog hè, in de Honsbergen en bij, uh, uh, en bij Grootspijk. En uh, die Russen die moesten dan daar die, uh, die munitie allemaal van uh, de trein daar naartoe brengen en laak zo in paard en wagen. Waar kwamen die Russen vandaan? Ja, gewoon er waren Russische krijgsgevangenen en, en die... die zaten hier op de Trinenberg. En dan, uh, dus die moesten dan werken voor die Duitsers, de, van die munitions, allemaal naar die treinen en van die trein. weer naar de, de... Fijn, die moesten werken en paarden aanleggen hè, daar uh, zou je daar kunnen rijden en zo hè, hm. en wagen he. En die zat op Katrinenberg, op die kleuterschool, en dan zei mijn vader, uh, laat heel die wagen, maar fokhoeken en alles wat er Het was allemaal schurgaat natuurlijk wel, maar het was te eten. En die moeten dan daar bij de Russische krijgsgevangenen verkopen. Nou, die uh, konden dat kopen dan voor vijf cent of zo, weet ik het. En uh, ja, dat deden we dan misschien goed of niet. Ja. Ja. Maar dat waren goede kruisgevangenen, dat waren gewoon kruisgevangenen, dat was niet meer Duitsers zo. Ik kan me zeggen, hebben die Duitsers niet eten gegeven. Ja. ja. De, de, de bevrijding van Oostenrijk, hoe, hoe lang heeft die geduurd? Nou, niet, niet, uh, niet, niet lang volgens mij. Ja, dat was zo nou hebben gebeurd hier? is gebeurd, Er ja. is dus wel ja, veel we te die, daar die, die schotten die kwamen dan hier over de... Die kwamen van Boegessel af, dacht ik. Hè. Nou, en die... Die je opgerukt en verder hebben we geen last van gehad. Het waren bevrijd. Er is wel veel beschadigd in het dorp, toen. De, de kerk bijvoorbeeld? Oh ja, die kerk, waar ja. Maar, ver, ja. maar u hebt van het, het oorlogsgeweld verder weinig uh, gemerkt toen? Nee. Oh. Ja, ik vind het jammer, maar ja, dat ja. is... Ik, ik heb er niet van meegemaakt. Nee, ja, die kerk weet ik dan wel, ja. Hebben ze die torentjes afgeschoten, dacht ik. Hè. En dan ook die pastorie, ja, dat weet ik ook allemaal nog. Wij zijn... Uh, dat was met die trein, toen dus zijn we ook op de vlucht geslagen. Dan waren je in de kerkstraat. Bij de familie Schijvers hebben wij dan binnen, wanneer ging in die sirene, dan moesten we naar binnen, zijn we daar binnen gevlucht. Ja, dat is het eens. hebben we daar een uur of wat gezeten en toen was het weer vrij. En toen zijn we naar Katrienberg gegaan. En dan moesten we moesten naar Katrienberg, maar dan zijn we ook maar een leven geweest en zo. Hè. Was dat toen de munitietrein op? Dat was met die munitietrein, ja. Kon u niet in uw eigen woning terug? Ja, dan moesten we weg of zo, ja dat weet ik dus niet. En dat was beschadigd of zo. Maar we moesten toen uh, ja, naar Katrienberg. Maar daar zijn we niet lang geweest hoor. Dus uh, ik kan maar zeggen, bij Jos was ook niet veel beschadigd. Maar gewoon bij daar naar Katrienberg moesten, ja, dat is een ongeluk, ze uh, zei vroeger niks. Hmm. Ja, dat is makkelijk. Maar ja, nou ik niet, niet zo veel. Onder de oorlog, mensen in Oostenrijk die met de Duitsers heulden, hè? onder andere en stel meisjes. Wat weet u daarvan? Nee, ook niet. Daar mag ik niks van zeggen, nee, dat mag ik niet weten. Dat weet u niet. Ook zijn er niet? mensen die daar weten? De, die, ja, wij zijn heel beschermd opgevoed, om maar eens iets te zeggen, hè? Ja. Wij mochten nooit op straat komen, of nooit, is overdreven natuurlijk. Maar we, we het heel beschermd opgevoed. we je liep allemaal niet over de straat, iedereen achterna en zo. Daar weten wij zo weinig. Van die meisjes hebben we nooit niks gemerkt. Ze zijn er best wel eens aan geweest die niet deugden. Maar om nou te zeggen, die en die en zo, dat zou ik niet weten. Toen de bevrijding eenmaal een feit was, hè? toen werd er feest gevierd, hè? Ja. Daar ben ik ook nog. Waar gebeurde dat? Op de lint. Je hebt de lint, dacht ik. Nou, met Waal van Oosterwijk en zo, hè. Dat voor, ja, voor, voordat dit er was, zal ik zeggen, hè. In de oude wet, zo was het altijd. Waal van Oosterwijk was eigenlijk uh, het middelpunt. Ja, die kunst ging ook wel. Maar volgens mij zijn we toen met de bevrijding, was het feest op de lint en zo. En, en dan hoor. was dan, het uh, dansen en zo, en uh, ja, het was feest. Ja.